Welkom op deze jaarlijkse domeinmiddag um, de bijeenkomst van het domein van de geesteswetenschappen van de KNAW. Mijn naam is Sonja Smets. Ik ben filosoof aan de Universiteit van Amsterdam. En ik organiseer deze bijeenkomst vandaag met drie co-organisatoren. Um, Machiel van Krevel, die is hier vandaag, sinoloog aan de Universiteit van Leiden... Maaike van Berkel, historica aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. En Catharina dutelit Novaas, zij is filosoof aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Nou, het thema dat we vandaag gekozen hebben dat is... Uh, waar blijft de mens, chat-GTP en de uitbesteding van het denken? Um, schrijven hoort bij de mens en het is een vorm van denken. Maar de opkomst van chatbots, zoals ChatGTP, dat roept allerlei vragen op. En Recent zijn heel wat opiniestukken hierover verschenen in de krant. En het domineert het nieuws. Nu, waarom is dit zo belangrijk? Nou, deze chatbots zijn heel goed om met de mens in een dialoog te treden. Ze zijn zelfs zo goed dat we niet meer weten wat het verschil is tussen een tekst geschreven door de chatbot of geschreven door de mens. Dit zorgt voor een grote vooruitgang in de artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie die ten dienste kan staan voor de mens. Het kan zeker ons ondersteunen in allerlei taken. Schrijfwerk, opzoekwerk. Maar hoe, hoe creatief kan zo'n chatbot zijn? Hoe goed zijn de gedichten die de chatbot schrijft? Zijn ze zo goed dat we nu spreken over een competitie tussen de mens en een chatbot of spreken we eerder van een ondersteuning bij het schrijven door een chatbot. Wat betekent de uitbesteding van het schrijven... voor de autoriteit of de authenticiteit van de tekst? Hoe interpreteren we het geschreven woord als de mens niet meer de schrijver is? De chatbot kan dan wel schrijven, dat is zeker... maar daarom nog niet denken en ook niet reflecteren. Dus waar liggen de grenzen van zo'n chatbot... Wat kan zo'n ding doen en wat kunnen we verwachten? Wat kunnen we vandaag verwachten en wat kunnen we morgen verwachten? We hebben reeds gezien dat de implementatie van zulke chatbots in zoekmachines eh, zorgwekkend verloopt. Ze zijn zeker ook in staat om op zeer onvriendelijke wijze heel beledigende stukjes tekst te schrijven die heel wat emoties oproepen. Dus er zijn zeker valkuilen... De argumentatie die chat gebruikt is niet altijd logisch onderbouwd. Het slaat wiskundige bewijzen de mist in. Het verkondigt feitelijke onjuistheden en onwaarheden. Het komt allemaal heel overtuigend over, maar dat wil niet zeggen dat we erop kunnen vertrouwen. Kortom, wat is de impact voor ons, voor de schrijver en voor de denker? Waar blijft de mens? ZGTP produceert op afroep zeeën van tekst die allemaal menselijk aandoen. Is dat een vloek of een zegen voor wie en waarom? We hebben vandaag een panel uitgenodigd om samen met ons hierover na te denken. Ik wil graag even het panel aan jullie voorstellen. We hebben Jelle Zuidema uitgenodigd. Hij is taaltechnoloog en cognitiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zal ons vertellen wat zo'n chatbot nu eigenlijk kan doen. Zijn praatje zal gaan over chat plausibele kletspraat die de wereld verandert. Vervolgens zal um, Hanna van Binsbergen het woord nemen. Zij is dichteres en schrijfster uit Amsterdam. Zij zal ons vertellen, iets meer vertellen over is dit nu het einde van de voorspelbare literatuur? En dan onze laatste spreker is dan Victor Geibers. Hij is filosoof aan de universiteit te leiden. En hij zal ons iets vertellen over de computer begrijpt er niets van. Nu, we laten onze sprekers graag aan het woord. Gevolgd door een kleine discussie binnen het panel. Onder leiding van Margiel. En vervolgens is er voldoende tijd om um, met het publiek in discussie te treden. Graag nodig ik nu de eerste spreker uit, Jelle. Floor is yours. Je ziet u chat aan het werk. <laughs> um, ik ben uh, Jelle Zuidema, ik ben uh, universitair ho hoofddocent uh, uh, Natural Language Processing, natuurlijke taalverwerking. Dus het vakgebied dat dit soort modellen uh, bestudeert. En dat is een vakgebied dat in de afgelopen uh, jaren een enorme revolutie heeft doorgemaakt. Dat heel veel werk heeft opgeleverd uh, voor ons. Ook heel veel interessante momenten. Um, uh, en uh, een van de dingen die er gebeurd is, is dat uh, uh, de modellen die we, waar we mee werken... bijna allemaal op deep learning gebaseerd zijn en enorm groot zijn geworden. Het zijn zelflerende modellen die, uh, die, die, uh, die enorm zijn... Uh, die de afgelopen vier, jaar, vier vijf jaar uh, op een exponentiële curve zaten. In 2018 hadden ze 100 miljoen parameters. In 2020 gingen ze, gingen we, ging het in de honderden miljarden parameters. Uh, en ze leren, uh, ze, ze zijn zelflerende systemen, ze leren ook van honderden miljarden woorden. Dus, uh, dus dat is orders van grote... Groter dan, uh, dan de, de, de, de hoeveelheid tekst of de hoeveelheid taal uh, die een kind uh, tot zich neemt als hij taal leert. Um, en wat we hebben gezien is dat, en wat we hebben ontdekt in, die, in de afgelopen jaren, is dat die, als die modellen zo ontzettend groot worden, dat ze nieuwe vaardigheden gaan uh, vertonen. Uh, vaardigheden die we, uh, dat noemen we dan vaak emergentie, dat woord is ineens weer helemaal populair. Um, vaardigheden die we nooit hadden verwacht, dat je die uh, op, uh, met een relatief eenvoudig uh, criterium, uh, als het voorspellen van hoe, hoe een zin verder gaat, uh, zomaar gratis voor, voor niks cadeau kon krijgen. En uh, vaardigheden die ook ver de klassieke doelstellingen van mijn vakgebied uh, uh, te, boven, te boven gaan. En dus u heeft in de afgelopen weken... Uh, op, op, in allerlei media, op allerlei fora, uh, waarschijnlijk al heel veel voorbeelden gezien. Um, om toch een beetje in de sfeer te komen, zal ik er een, er een paar laten zien. Er zullen er nog veel meer volgen vandaag. Uh, maar mijn collega Simon Greenhall, een, een, een historisch taalkundige, die vroeg. Uh, Maak eens een grap over mijn vakgebied uh, aan ChatGPT, het model wat in november 2022 de hele wereld toonde. wat er, in, uh, wat er aan, aan de gang was in mijn, uh, mijn vakgebied. En uh, die. die uh... De grap waar ChatGPT mee komt, is why did the historical linguist refuse to share his data? He, his data. Because he wanted to keep it in the past tense. Nou, niet een hele goede grap. Uh, maar uh, je kunt je afvragen, is deze grap nou staat uh, uh, die in de trainingsdata? Waarschijnlijk niet, daar is die een beetje te slecht voor. Uh, maar er zit natuurlijk wel in de trainingsdata. In, in die eindeloze hoeveelheid tekst die dat model heeft gezien. Wel zoiets van why did the uh, uh, chicken cross the road? En dan uh, associatief kun je daar wat. Uh, uh, ...woorden invullen die kennelijk iets met taalkundige en met historische, historische vakgebieden te maken hebben. Um, uh, en, uh, wat dit weekend, uh, daar moest ik dan wel om lachen, uh, Gingen ging er nog rond een, uh, een poging van een andere collega, uh, Ethan Mollek, Die vroeg uh, om um, uh, het, bij, het bijbelboek Genesis uh, is te hertalen, uh, te presenteren als een, uh, als, als een uh, corporate memo. Uh, en dan krijgen we zoiets... Um, uh, dear team, I'm pleased to share with you the progress of our creation project <laughs> um, uh, for the past week. Here's a summary of what we have accomplished so far. On day one, we initiated the light and darkness differentiation process. We branded the light as day and the darkness as night. This was a major milestone for our project as it established the basic framework for our work environment. On day two, we implemented a dome in the midst of the waters. <laughs> and so it goes through. The whole text is very funny. And this is a lange text. And kunnen we allemaal vrolijk om lachen. Maar er zit natuurlijk ook een meer, uh, een meer donkere kant aan deze technologie. En dat is dat het lang niet altijd correct is. Dus ik vroeg hem bijvoorbeeld ook uh, zelf eens dit. Van, uh, schrijven ze een vergelijking tussen menselijke taal en vogelzang? Uh, en met, uh, met uh, die prompt moet je dan een beetje mee spelen... om een um, um, interessante tekst te laten genereren. En dan genereert hij een tekst waar aan het einde staat... Similarly, it has been suggested that the dialectical variations... in human language may be the result of genetic or factors... that affect Language development. Uh, dat, is, dat, is, dat is totale onzin, dit rekenen we natuurlijk fout. Er zit geen genetische component in, in die, die, die, die uh, het Brabants-Nederlands anders maakt dan het Gronings-Nederlands. Uh, maar dat genereert die, die, hij uh, uh, toch heel, met, met heel veel zelfvertrouwen. Ja, en daar ontbreekt het, dit, dit is technologie niet aan. Okay, en we hebben dus gezien dat, dat, het vaak, dat het fout kan gaan, dat het goed kan gaan. En dat het, uh, we zien in de afgelopen uh, weken ook al ontstaan... dat er talloze voorbeelden, uh, talloze toepassingen van deze technologie gaan zijn. Dus we hebben, uh, we hebben gezien dat, het, uh, dat iedereen het al heeft over de toepassingen in het zoeken... en uh, de paniek die er bij Google is uitgebroken om het, eindelijk de concurrenten een kans hebben... om in te gaan breken op hun, uh, op hun hegemonie. Uh, we hebben gezien paniek bij middelbare schooldocenten en college professors over dat scholieren en studenten het massaal zijn gaan gebruiken om hun huiswerk mee te maken. En niet alleen ta-essays, maar ook voor wiskundesommetjes, aardrijkskundeopdrachten. Alles wordt aan ChatGPT gevraagd. En er kan ook weer een goede kant aan zitten, natuurlijk, dat we educatieve software kunnen maken die veel beter de studenten kan geven waar ze behoefte aan hebben. Uh, programmeurs uh, gebruiken het allemaal staal, uh, Productiviteit in het bedrijfsleven uh, zijn mensen erg optimistisch over. Uh, in de journalistiek zijn vooral de bazen heel optimistisch... dat ze al hun journalisten kunnen ontslaan. Uh, en hoe kan dit nou toch? Wat is nou, hoe, hoe, werkt deze, hoe werken dit soort modellen? Dus ik, ik heb maar een paar minuten vandaag, dus ik wil in hele grote lijnen even schetsen... <gacht> uh, waar, waar dit model zijn kracht vandaan haalt. En er zijn eigenlijk drie fases en die hebben allemaal met machine learning te maken. Allemaal met, de, met die deep learning technieken van de laatste tien jaar. Eén uh, is, uh, uh, en dat is de kostbaarste fase, uh, en de, de, de, waar, de, waar de grootste getallen bij, mee gemoeid zijn. Machina, machina Leren uit bestaande tekst. Het model is getraind voor maanden en maanden. Uh, dat is het GPT-3 model wat hierachter ligt, op onvoorstelbare hoeveelheid tekst. Deel, uh, stap 2 is het uh, speciaal voor dit doel, voor het doel van zo'n chatbot maken... verzamelen van conversaties die, die lijken op de soort conversaties die u en ik daarmee willen hebben. En stap 3 is dan vervolgens ook de feedback vragen aan die mensen... en het model nog verder aanpassen uh, daaraan. Dus even in iets meer detail. Stel, uh, ik heb een stuk uh, tekst en ik heb hier één zinnetje genomen... nog, een, nog niet eens een compleet zinnetje... It's hot opende, en u kunt allemaal het volgende woord uh, raden. Uh, en dat is uiteindelijk het mechanisme... waar, dit, waar, waar deze technologie, uh, die, die, die, die die technologie gebruikt over en over en over again... raden wat het volgende woord zou kunnen zijn. Uh, wat is wat we doen? We geven dit, dit stukje, het begin van een zin, aan, uh, aan het model. Uh, het model gaat ermee uh, mee, uh, mee rekenen. En, en, in het begin is het model ontzettend slecht. Is het, uh, het weet totaal niet wat het moet voorspellen. Maar het komt toch met een voorspelling. Dus het zou ask kunnen voorspellen of door of window of wat. Uh, en dan uh, daar is er een bepaalde uh, kansdistributie... En dan berekenen uh, we of hij het, het goed heeft uitgerekend of, of niet. En we passen de parameters, een van die 175 miljard parameters aan... Uh, uh, niet, niet één, allemaal. We passen ze allemaal aan bij ieder woord. Het is waanzinnig veel rekentijd die erin gaat zitten om dit model beter te maken. En dit, dit was in 2020, uh, midden in de lockdown, de grote... Uh, de grote verrassing. In het midden heb ik nu een heel klein taalmodelletje voor u weergegeven met een paar notes. Dat is in werkelijkheid een iets complexer formalisme, algoritme. Dit heet de transformer-architectuur. Daar zal ik u vandaag niet mee lastigvallen hoe die in alle detail werkt. Uh, dit, dit is het GPT-3-model uh, uh, uit 2020. Uh, en uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat duurde al maanden om uh, te trainen op computerclusters. en Microsoft heeft zich hiermee ingekocht door die computers beschikbaar te stellen... aan het Californische bedrijf OpenAI die dit voor ons heeft gebouwd. Uh, deel 2 is vervolgens dan het verzamelen van conversaties. Die, uh, die, het, uh, die, die, die lijken op wat uh, je wil doen. En dan wordt het opnieuw op dezelfde manier specifiek op die conversaties getra getraind. Dat heet dan fine-tuning. Uh, en deel drie is het trainen met menselijk feedback. Uh, dus er worden voorbeelden gegenereerd. Er wordt aan mensen gevraagd. En in dit geval waren, blijken dat ook Keniaanse ondercontractors zijn... die dat allemaal hebben geannoteerd. Uh, die, uh, die, die worden gevraagd dan om, die, uh, om die conversaties te, te beoordelen en te aan, aan te geven wat er goed en wat er, wat er minder goed aan is. En vervolgens uh, verzamelen we dat... en vervolgens bouwen we daaruit een, wat dan heet een preference-model. En dat wordt dan weer in dat model gevoed... om al die 175 miljard gewichtjes weer verder aan te passen. Oké, okay, dat is in hele grote lijnen hoe, hoe, hoe dit werkt. Uh, nu weet u natuurlijk nog steeds niet hoe u er zelf een moet bouwen. Um, dat, dat, is ook, dat is misschien ook niet zo heel erg. Uh, je kunt je afvragen hoeveel moeten we nou echt, echt in die techniek duiken om te weten van uh, om die conversaties over de impact op de maatschappij die deze technologie heeft uh, te voeren. Um. En daarvoor, daar, daar zit ik veel over na te denken. Want ik zit af, luister af en toe naar een podcast. En dan, in het begin werd ik af en toe nog wel eens gebeld. Uh, en ook mijn collega's uh, in, de, in de natuurlijke taalverwerking. Maar tegenwoordig nu zie je ineens dat al die tech-redacteuren van de kranten... die vinden dat ze dat prima zelf kunnen uitleggen hoe het model werkt. En, en iedereen aan alles en iedereen heeft er een mening over. En af en toe voel, je, voel ik me een beetje een soort mini-miniatuur... Ma, uh, Marion Koopmans aan het begin van de COVID-crisis. Uh, iedereen heeft een mening over over mijn vakgebied. En dat is, uh, dat is eigenlijk heel mooi dat er zoveel discussie is. Maar zijn er niet ook bepaalde onderwerpen nog... waarvan je wel echt, echt die techniek erachter uh, moet weten? En ik denk dat, er, uh, dat, uh, dat het heel goed is dat we uh, het gesprek aangaan. Ik zie ook erg uit naar de paneldiscussie later. Maar er zijn dan wel degelijk soort dingen... waar, waar, je, waar je nog wel diep, even iets dieper in die techniek moet gaan duiken... voordat je dat kan beantwoorden. Bijvoorbeeld... Er zijn een hoop uh, enthousiastelingen die denken... dat we deze, dit soort modellen binnenkort uh, blind kunnen gaan vertrouwen. Als het nu al zo goed is, hoe goed zal het dan volgend jaar wel niet zijn? Uh, dus een populair antwoord. Kijk maar hoe snel het gaat. Het correcte antwoord is nee. Uh, er zit een fundamenteel probleem. Waarheid is een bijproduct van het, het, het optimaliseren... op wat waarschijnlijk het vervolg van een zinnetje is... en wat u graag wilt horen. Uh, maar de waarheid is niet een, soort of, is niet, is, is niet een fundamenteel onderwerp. Uh, ontwerpprincipes van deze technologie. Dus het correcte antwoord is nee. Kunnen we betrouwbaar detecteren of de tekst uh, door dit soort uh, technologie gegenereerd is? Ja, kijk maar, uh, die tech GPT scoort 97,7 procent. Ja, maar dan moet u wel weten in welke context die, die meting is gedaan. Is dat in de context van samenwerking of in een context van uh, een scholier die probeert om uh, dit soort filters te omzeilen? En dat zit niet in, dat, uh, in het antwoord. correcte antwoord: nee. Dit wordt echt heel problematisch. En dat geldt voor een hele hoop anderen. Moeten we ze verbieden? Ja, elke vorm van LM is eigenlijk gewoon uh, plagiaat. Uh, ja, elke vorm van creativiteit is bijvoorbeeld uitgesloten. Uh, als je wat dieper in die technologie duikt, dan, dan kloppen ook die antwoorden eigenlijk niet. Want het, is, het zijn wel degelijk creatieve uh, uh, uitkomsten die het model uh, kan, uh, kan leveren. Kunnen we ze tegenhouden? Ja, je moet het gewoon reguleren. Nee, want uh, het is allemaal geopensourced. Kunnen we de LLM's reguleren? Uh, nee, uh, want het zijn per definitie blackboxen. Uh, toch, toch wel we kunnen wel degelijk iets doen. Uh, en daar moeten we echt discussie over hebben. Moeten we het reguleren? Uh, nee, want dan verliezen we van Europa en de VS en China. Uh, uh, ja, we kunnen wel degelijk een, uh, reguleren zonder dat we de strijd uh, gaan, gaan winnen. Dus dat is mijn voorschot op de discussie. Uh, conclusie. Uh, dit soort modellen gaan de wereld veranderen. Ze zijn heel disruptief. Uh, maar ze zijn geoptimaliseerd voor het voorspellen van een vervolg van een stuk tekst... over wat mensen willen horen... En alles waar we geïnteresseerd zijn, zoals kennis van semantieke, grammatica, tekststructuur, maar ook waarheid en redeneervermogens zijn bijproducten en niet een doel op zich uh, geweest. En regulering is mogelijk en noodzakelijk, maar moet gebeuren in een, in een goede dialoog uh, met de techniek. Dank u wel. Vragen komen straks. Large Language Model. Dat is deze. Ja, dat is de meer generieke term. Maar je mag er best ChatGPT voor invullen. Uh, nou, hallo allemaal. Um, ik voel me een klein beetje bezwaard om hier als niet-expert uh, over te gaan beginnen. Dus uh, ik ben zeker niet de Marion Koopmans van dit verhaal, maar ik ben wel iemand die um, eigenlijk mijn geld puur verdien met het genereren van teksten. Dus uh, ik ben iemand die me misschien bedreigd zou moeten voelen door dit uh, gegeven. Toch is dat niet zo. En dat ga ik uh, vandaag aan jullie uitleggen. Um, ja, dus ik ga het hebben over uh, taalmodellen. Uh, dus deze LLMs, Large Language Models. En wat die voor invloed hebben op de literatuur. En uh, waarom daar eigenlijk best... In mijn, in mijn optiek mag je daar voorzichtig hoopvol over zijn. Uh, ik heb zelf de laatste tijd best wel wat geëxperimenteerd... met ChatGPT uh, en met OpenAI. Allerlei vragen gesteld, uh, geprobeerd om uh, die computer te verleiden... tot het maken van mooie teksten. Eigenlijk meestal niet gelukt. Uh, maar uh, uh, ja, ik... Uh, Laten we eerst even kijken naar wat ChatGPT zelf zegt over uh, de invloed die het kan hebben op de literatuur. ChatGPT heeft het potentieel om de literatuur te veranderen door schrijvers en lezers nieuwe manieren te bieden om verhalen te creëren en te ontdekken. Etcetera, etcetera. Um, de communicatie tussen auteurs en lezers verbeteren... Ik snap niet helemaal precies hoe dat eruit zou zien, maar oké. Okay. Uh, en het verbreden van onze culturele horizon... en het uitbreiden van ons begrip van wat literatuur kan zijn. Goed, dit is uh, wat uh, ChatGPT denkt dat ik wil horen. Want hoe werkt dit? We hebben het net uh, uitvoerig gehoord. Maar dus wat belangrijk is om te onthouden, is dat uh, ChatGPT dus... Um, zowel op basis van uh, de database die het... Uh, nou ja, waar het over beschikt. Um, Tekst genereert, uh, maar dus ook onthoudt wat jij als gebruiker uh, al in eerdere chats gezegd hebt of uh, aangepast hebt of wel of niet goed hebt gevonden. Um, en daarnaast uh, is het ook zo dat er uh, dus user feedback is. Dus er zijn mensen, gebruikers zoals jij en ik, die nu uh, een vraag stellen aan ChatGPT kunnen zeggen dit was een goed antwoord, dit is een slecht antwoord, probeer dit nog maar een keer. Maar er zijn ook uh, enorm veel werkers die uh, op dit moment uh, bezig zijn om ChatGPT op te schonen en te zorgen dat het gebruiksvriendelijker wordt. Dus dat, er, uh, dat de. Uh, teksten die gegenereerd worden uh, mensen niet te veel chocken of uh, beledigen. Um, nou, dat uh, leek me belangrijk om ook even te vermelden. Dat het, we, zijn, we staan heel vaak, zijn we geneigd om te denken dat zo'n uh, digitaal wonder, dat dat, uh, ja, dat dat eigenlijk een soort, dat dat een soort puur uh, proces is waar geen menselijke arbeid aan te pas komt. Maar daar komt heel veel menselijke arbeid aan te pas. Um, ik uh, uh, schreef een e-mail aan uh, de event manager van dit, deze middag, en uh, ik denk dat, het een, dat uh, een goede vergelijking, uh, is, ook al eerder te sprake, gekomen, is uh, de voorspellende tekstfunctie, die veel mensen op hun smartphone hebben. Dus ik schrijf uh, beste, of ik schrijf best en, hij denkt, de, en dan krijg ik de suggestie: moet het niet beste zijn, moet het niet besteld zijn? Um, ik denk als gebruiker van uh, taal en als iemand die, uh, ja, uh, erg veel schriftelijk moet communiceren, ben ik eigenlijk um, best wel blij met deze innovatie. Uh, ik weet niet of uh, veel mensen last hebben van een soort horror vacuümgevoel op het moment dat je teksten moet produceren... dat als er nog niks is, dat dat een, een, uh, uh, een horde is waar moeilijk overheen te komen is. Ik heb dat met e-mails, maar ik heb het ook met mijn literaire werk. Dan kan het heel fijn zijn als je gewoon de computer iets kan laten genereren... en dan zelf uh, als redacteur daar overheen kan gaan met je gedachten. Maar... Uh, Net als dat uh, er in deze voorspellende taalfunctie... Uh, de gewen het gewenste resultaat is niet een resultaat dat aanzet tot nadenken... of dat, uh, ja, wat, wat je niet uh, had voorzien. Het gewenste resultaat is natuurlijk juist iets wat extreem herkenbaar en voorspelbaar is. Dus op het moment dat uh, we literatuur willen maken... en niet een e-mail schrijven over een simpele vraag... Uh, zit het een beetje anders. En um, als ik na moet denken over wat, het, wat, het, wat de gevolgen kunnen zijn... voor de ontwikkeling van literatuur um, van deze nieuwe innovatie... moet ik eigenlijk denken aan uh, de uitvinding van de fotografie in 1839. Um, wat jullie hier zien is een schilderij van Edouard Manet. En Manet was een, uh, een kunstschilder, uiteraard. Maar ook iemand die de ontwikkelingen van de fotografie met groot enthousiasme volgde. En eigenlijk een, uh, enorme, uh, enorm veel mogelijkheden zag in deze nieuwe vorm, deze nieuwe en directe vorm van beeld creëren. Uh, dus er waren allerlei soort praktijk praktische toepassingen van schilderkunst die ineens eigenlijk uh, vervangen werden door iets veel sneller, door iets veel uh, makkelijkers en in de loop der jaren ook steeds toegankelijker. Um, maar dat gaf eigenlijk uh, de schilders de kans om na te denken, wat is er dan aan schilderkunst dat fotografie niet kan? Wat, wat is er specifiek aan schilderkunst? Dus dat, er zit een soort emancipatoire beweging in, dus emancipatie in de zin van ook afsnijding van het van de praktische taak van schilderkunst. En daardoor is, volgens mij, is het volgens mij mogelijk geworden... dat uh, abstracte schilderkunst is ontstaan. Dat mensen uh, zich zijn gaan concentreren op wat uh, je met een foto niet kan vangen. Bijvoorbeeld uh, verandering, groei, uh, emoties, uh, sferen. En dat uh, in dit beeld uh, zie je ook nog iets anders. Dat is namelijk uh, dat het... Um, een bijzonder plat beeld is. Net stond daar bekend dat hij uh, eigenlijk het platte vlak... Uh, als, niet, als een, um, niet als iets wat je, wat je um, eigenlijk moest verhullen... door perspectief aan te brengen en uh, schaduw et cetera... maar juist als iets wat je um, in zijn waarde moest laten in een schilderij. En ik denk dat onze taak als schrijvers op dit moment is... Uh, om de aspecten van, uh, van literatuurproductie te vinden uh, die wij kunnen... en die een computer niet kan met zo'n vanzelfsprekende vloeiende gebabbel. Uh, nou, ik nam de proef even op de som. Uh, ik heb uh, verschillende vragen gesteld aan ChatGPT en dit is uh, wat hij maakt van de vragen. Schrijf een gedicht van zes regels in de stijl van Luciebert. Ik weet niet of jullie allemaal bekend zijn met het werk van Lucebert, maar. Dit lijkt er niet op. <laughs> ik vond het, wat ik wel frappant vond... was dat het woord bekouwen... Uh, voor zover ik en de dikke vandalen weten... geen Nederlands woord is. Maar het is dus wel een woord dat qua morfologie... kan doorgaan voor Nederlands. En uh, ja, dat, dat is iets waar ik als schrijver van aanga. Waarvan ik denk, oh, dat, dat is interessant. Blijkbaar kan het dat soort um, taal produceren. Waarschijnlijk komt het hier... Voort uit uh, de, de dwang van de rijm. Waar hij dat trouwens vandaan haalt, geen idee. Want zoveel rijm, rijm gebruikt Lucifer helemaal niet. Um, maar dit was, ik moet heel eerlijk zeggen, dat dit echt een van de betere pogingen is. Uh, <laughs> die, uh, die ik met ChatGPT uh, heb geproduceerd. Ik heb ook meerdere malen gevraagd of de computer een gedicht in mijn eigen stijl wilde schrijven. Nou, die zijn helemaal verschrikkelijk. Soms zelfs wel zonder rijm. Maar bijvoorbeeld. Uh, toch ligt zij daar te bloeien, vond ik best een leuke regel. Ja, dus als we teruggaan naar uh, dat voorbeeld van uh, de fotografie... dan denk ik dat er eigenlijk twee uh, mogelijkheden zijn op dit moment. Dus uh, je kunt aan de ene kant meegaan met uh, deze uh, nieuwe manier van taal produceren, tekst produceren... en die eigenlijk voor je laten werken. En wat ik dan ook nog een interessant voorbeeld daarvan vind, is dat op het moment dat uh, de fotografie uh, nou ja, uitgevonden werd en een beetje verbreid werd, uh, gingen mensen ook, uh, schilders ook kijken naar wat specifiek was aan het soort beelden dat fotografen maakten. Die dus heel. en, en welke dingen je eigenlijk nooit. Als schilder zou doen. Dus bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat veel mensen de schilderij van Breitner wel kennen, waarbij. Uh, een, ja, je ziet een, een, een straat en er is een, je ziet een paar vrouwen lopen. en er is één vrouw die is eigenlijk uh, heel vaag in beeld, omdat ze te dicht bij de camera staat. Uh, nou, dat is iets dat zie je niet in het echt en dat zie je niet met schilderkunst, maar dat is juist iets wat. Uh, die Breitner geschilderd heeft, omdat hij dit, op een foto, dit effect op een foto heeft gezien... en dat interessant vond. Ik denk dat er eigenaardigheden zijn... Um, die zo'n uh, large language model heeft, die zijn er ongetwijfeld... die specifiek misgaan op een manier die, waarbij, mensen, uh, waarbij het met, bij mensen niet misgaat. En dat zijn interessante dingen om, uh, voor mensen om dan weer als uitgangspunt van... Uh, nieuwe creatieve uitingen te nemen. En mijn tweede, het tweede voorbeeld is dat we ons juist als schrijvers concentreren... op alles wat deze, uh, deze AI niet kan en wij wel. En wat ze niet kunnen... Nou ja, ze kunnen niet nadenken. Ze kunnen niet uh, uh, verrassen. En ze kunnen niet... Um, ons, uh, um, ja, ze, hebben, ze hebben eigenlijk geen toegang tot alles wat nieuw is. En voor mij gaat uh, literatuur en poëzie heel erg over een beweging richting het nieuwe. En uh, alles wat zo'n uh, zo uh, LL, LLM kan is het verschillend combineren van bronmateriaal. Uh, en dat, dat is iets waar wij dan als mensen, als kunstenaars, uit kunnen breken. En een alternatief tegenover kunnen stellen. Ik heb een uh, sensitivity gevraagd om een afscheidsboodschap aan jullie te schrijven. Ik vind het... Uh, het is allemaal erg... Uh, ja, ja. Ergens Hallo, ik uh, zal in mijn praatje twaalf minuten iets gaan vertellen wat Jelle in één zin heeft verteld. Namelijk waarheid is een bijproduct uh, vanuit het, uh, het perspectief van uh, de kennisleer in de uh, filosofie. Um, en De titel van mijn praatje moest provocatief zijn, is mij verteld. Dus het is de computer begrijpt er niets van. Um, maar ik denk dat ik misschien zelfs nog provocatiever ga zijn dan die titel. Kijk, als we kijken naar machines en apparaten en uh, andere technologieën... dan zijn wij als mensen heel erg geneigd om epistemologische termen te gebruiken. Termen die te maken hebben met denken en kennis, et cetera. Dus we zijn heel makkelijk geneigd om te zeggen dat een thermometer weet hoe warm het is. En als we een slimme thermometer hebben geïnstalleerd, dan weet die zelfs nog veel meer. He, die weet hoe laat de cv aan moet om te zorgen... Dat het om half acht ochtends, als ik daar kom. 18,5 graden is dan tegenwoordig. in tijden van Oekraïne. Nee. Um, uh, de televisie is alle kanalen vergeten, et cetera. We kennen het wel. Nou, um, is daar iets mee mis? Ik zeg nee, daar is op zich niks mee mis. En ik denk dat daar twee. Belangrijke redenen zijn waarom we daar normaliter bij thermometers en zelfs slimme thermometers helemaal niet uh, ons zorgen over hoeven te maken. Uh, ten eerste, namelijk dat er geen enkele verleiding is om die metafoor letterlijk te nemen. He, je komt echt, het komt niet bij je opmerken van hé, hey, maar als de thermometer weet hoe warm het is, misschien is hij dan wel bewust. Of misschien zijn wij eigenlijk wel thermometers. Ik bedoel, die verleiding is er niet. Uh, het tweede is dat de, die metafoor in zekere zin heel terecht wordt gebruikt. Uh, die epistemische metaforen um, die te maken hebben met hoe wij kennis verkrijgen en hoe wij nadenken over kennis, um, die zijn eigenlijk, zou ik zeggen, kan je redelijk terecht gebruiken wanneer je het hebt over systemen die gericht zijn op waarheid, die waarheid als doel hebben, um, met een mooie filosofische term die teleologisch, qua doel, gericht zijn op waarheid. Uh, zoals dat bijvoorbeeld voor een thermometer het geval is. Die is helemaal gemaakt om gericht te zijn op waarheid. Als we kijken hoe filosofen over het algemeen over, over kennis en weten en zo spreken... dan zien we dat waarheid een soort van het ene centrale concept is. Uh, dus filosofen die houden ervan om dingen te definiëren. En als we proberen om te definiëren wat het nou is om iemand te weten... dan zullen filosofen over het algemeen geneigd zijn... om zoiets te zeggen als wat hier staat. Hè, S, een of andere persoon die weet iets, laten we het P noemen... als aan een aantal voorwaarden voldaan is. Nou ja, datgene wat je weet moet waar zijn. We kunnen niet weten dat de aarde plat is, want de aarde is niet plat. Uh, we moeten ervan overtuigd zijn dat het waar is. Hè, we moeten zelf denken van ja, het is ook waar... Um, en ik moet ook nog goede redenen hebben om te geloven dat het waar is. Ik moet het niet zomaar, zomaar bedacht hebben ochtends. Nee, ik moet er goede redenen voor hebben uh, om te geloven dat het waar is. Als al die dingen bij elkaar komen, nou ja, dan spreken we van weten en van kennis, et cetera. Waarheid is gewoon waarheid. Maar die andere twee dingen die we toevoegen, die met mij te maken hebben... dat ik het moet geloven en dat ik er goede redenen voor moet hebben... die zijn gericht op de waarheid als doel. En ik weet alleen iets als ik continu in mijn nadenken etcetera, over het onderwerp de waarheid als doel had. Ja, hoe zit dat met die technologische systemen? Nou, een thermometer is op een hele basale manier gericht op de waarheid. En wij hebben hem zo gemaakt. De hele, de hele engineering achter die thermometer ging erom. Hij moet de juiste temperatuur aangeven. En als hij niet de juiste temperatuur aangeeft, dan is hij stuk dan is het niet een goede thermometer. Dan voldoet hij dus niet aan zijn doel. Het doel van de thermometer is waarheid. Uh, en het is absoluut mogelijk om AI-systemen te maken die ook op die manier gericht zijn op waarheid. En ik heb hier een heel klassiek, een van de meest klassieke voorbeelden, misschien wel. Uh, eind jaren 60, uh, 1968 voor het eerst uh, uh, gebruikt. Schru, ik hoop dat ik dat ongeveer goed uitspreek, maar misschien is er wel geen goede uitspraak. Um, dat is een AI die heeft een soort van overtuigingen. Hij heeft een soort wereldmodel. Dat bestaat uit blokken en piramides en andere dingen met bepaalde kleuren. Uh, hij houdt bij waar die zijn. Sommigen kunnen op anderen staan, of voor of achter anderen staan. Je kan hem vertellen om dingen aan te passen. Een soort van: zet het groene blok op het blauwe blok. En dan doet hij dat in die zin dat hij zijn overtuigingen aanpast. Um, en als je hem ingewikkelde vragen stelt, dan redeneert hij erover op manieren die tot ware antwoorden leiden. En dus kan je in 1968, en dan hebben we het over 53 jaar geleden, uh, een gesprek als dit hebben met een AI. Je kan vragen, which cube is sitting on the table? Oh, the large green one, which supports the red pyramid. Is there a large block behind the pyramid? Yes, three of them. A large red one, a large green cube and the blue one, et cetera. Je kan zelfs hele ingewikkelde vragen stellen. De onderste is, does the shortest thing, the tallest pyramids support, supports, support anything green? En dan zegt hij, yes, the green pyramid. En, en het klopt allemaal. He, hij maakt geen fouten. Als hij een zou hebben gemaakt, is het een bug die je oplost. Hij maakt geen fouten. Uh, hij genereert altijd ware uitspraken over dit modeluniversum. Waarom? Ja, omdat die zo gebouwd is natuurlijk. Maar, maar dat kan. Je kan een AI bouwen die gewoon in die zin gericht is op, uh, op de waarheid. Uh, dat is heel anders bij de AI-technologie die nu zoveel in het nieuws is. Die Large Language Models. Um, die zijn namelijk helemaal niet gebouwd met een soort doelgerichtheid op de waarheid erin. Die zijn getraind, we hebben het net al in meer detail gehoord... op zoiets als voorspelling van het volgende woord. Je geeft hem een tekst, hij genereert het volgende woord. Uh, of hij genereert eigenlijk, hij heeft een soort idee over hoe groot de kans is op de volgende woorden. En je kan hem vertellen uh, hoe hij daaruit moet kiezen. Moet hij altijd het meest waarschijnlijke nemen? Nou, dan krijg je hele flauwe teksten. Dus hij neemt meestal juist een iets minder waarschijnlijk woord. Uh, maar dat is waar hij op gebouwd dus dat is dat die waar hij op getraind is. Dus alle connecties in dat netwerk van neuronen, tussen aanhalingstekens... Euh, zijn gecreëerd om te zorgen dat hij goed is in voorspellen hoe teksten verder gaan. Of die teksten correct zijn, of ze waar zijn, of ze intern consistent zijn, enzovoorts, enzovoorts. Mm, uh, dat zit er niet in. Je kan ook niet zeggen dat hij bepaalde dingen gelooft of weet, zou ik zeggen. Um, wat zo ongelooflijk indrukwekkend is aan dit soort modellen... Uh, is dat ze zo algemeen zijn. He, je kan alles doen. Je neemt, die, je neemt dat ding en je zegt schrijf een gedicht in de stijl van Lucebert. Nou, daar zit hij misschien niet zo heel goed in, maar hij probeert het. En als je zegt, uh, ik wil nu een spannend cowboyverhaal... Uh, waarin uh, drie rubberen eentjes een rol spelen... dan krijg je een spannend cowboyverhaal. Nou ja, in ieder geval een cowboyverhaal waarin drie rubberen eentjes een rol spelen. En als je vraagt wat is de hoofdstad van Frankrijk, dan zegt hij Parijs. Hé, hey. uh, waarschijnlijk, hij heeft me ook een keer verteld dat de hoofdstad van Nederland Rotterdam... Is. Maar goed, dat, um, dat soort dingen gebeuren. Dus het is heel algemeen, en dat is indrukwekkend, en dat zorgt er ook voor dat mensen denken: Wauw, hij weet zoveel en hij snapt zoveel, uh, maar ondertussen is er dus niets in zo'n systeem dat gericht is op waarheid. Uh, andere knop. Yes. Dus wat, ik, uh, wat je ziet als je nu ziet hoe mensen hierover spreken... dan zie je dat die epistemologische metaforen... weten, begrijpen, continu worden gebruikt. Uh, maar in dit geval denk ik veel gevaarlijker zijn. Of veel makkelijker tot, tot verwarring en, en verkeerde ideeën leiden. Uh, er is een veel grotere verleiding om ze letterlijk te nemen. Ik bedoel, er zijn nu al mensen die zeggen van... Hey, uh, is dit dan niet uh, eigenlijk een, een, een bewust wezen? Uh, die metaforen zijn veel minder gepast. Veel minder gepast dan zelfs bij een thermometer. Omdat die large language models helemaal niet op de waarheid gericht zijn. Uh, en als ze al waarheden produceren, die large language models... dan is dat alleen maar omdat ze... ...toevallig, zou je kunnen zeggen, getraind zijn op teksten waar waarheden in stonden. Uh, die LLM die beoordeelt die teksten niet of uh, uh, weet je, die doet niks om zelf voor consistentie, coherentie of welke andere vorm van waarheid dan ook te zorgen. Oké, okay, hoe zien we dat in de praktijk? Nou, we kunnen gewoon, ChatGPT, ja, die kan alles, vragen om schrutlu na te doen. Dus dat doe ik hier. Ik zeg, in ons universum zijn zeven kubussen. Drie blauwe, twee gele en twee groene. De twee groene vormen een toren met één van de blauwe... waarbij de blauwe onderop staat. Hoeveel objecten in het universum zijn groen? Dus we hebben twee blauwe, één blauwe met twee groene erop en twee gele. Er zijn in totaal zeven kubussen in het universum en twee daarvan zijn groen. Dat betekent dat er vijf kubussen overblijven die niet groen zijn. Van die vijf zijn er drie blauw en twee geel. Dus er zijn in totaal vijf kubussen die niet groen zijn. Hij is meestal een beetje uh, langdradig. Maar uh, het is correct. He, het is goed. Dit is, dit is, dit is, dit is helemaal, uh, helemaal best. Hartstikke knap. Dus ik zeg: oké, okay, verf alle blauwe objecten waar niets op staat geel. Hoeveel gele kubussen zijn er nu? Van de twee blauwe, een blauwe met twee groene erop. Daar moet hij niks mee doen. En twee gele. Dus 2 plus 2 is 4. Er waren oorspronkelijk drie blauwe kubussen in het universum. Maar als we alle blauwe kubussen die niets erop hebben staan, geel verven, dan blijft er nog steeds één blauwe kubus over die onderdeel uitmaakt van de toren met de groene kubussen. Dus er is nu nog maar één blauwe kubus die geel is geverfd. Nee, dat waren er twee. En twee gele kubussen, die vanaf het begin al geel waren, in totaal zijn er nu dus drie gele kubussen. Dus ergens halverwege is die soort van, de zo lijkt het voor ons, de draad kwijtgeraakt. Heeft hij die, die twee verwisseld met die één of zo? En krijgen we het verkeerde antwoord. Oké, okay, uh, hoe dan? Waarom? Uh, daar zit je met je 175 miljard parameters en 1 miljard dollar van Microsoft. En je bent slechter dan AI uit 1968. Nou ja, nee. Ja, je bent slechter als waarheidssysteem. Ja, als het erom gaat dat ik ware uitspraken over zo in zo'n taak doe, dan ben ik slechter dan AU 1968. Um, maar dat is een oneigenlijke baatstaf. Dat is net zoiets als die speelgoedklok van mijn kinderen, waarmee ze kunnen leren klok kijken, doordat je de wijzers ergens op kan zetten. En dan kunnen ze zeggen: hey, het is half drie. Te zeggen van ja, dit ding is kapot, want hij geeft niet de juiste tijd aan. Dat is, dat is onterecht. Dat is niet de standaard waarmee je het moet, moet, uh, moet aan, waar je het aan moet afmeten. Je moet die dingen zien voor wat ze zijn. De speelgoedvlog net zo goed als het large language model. Um, ik denk dat het heel nuttig is om continu in ons, nou niet alleen in ons achterhoofd, maar ook in ons voorhoofd te houden. En uh, steeds opnieuw te zeggen en te zeggen en te zeggen dat die LLM's niet teleologisch gericht zijn op waarheid. Ze hebben niet de waarheid als doel, zo zijn ze niet gebouwd. Je kan niet eens metaforisch zeggen dat ze iets weten, laat staan, begrijpen. Um, het is echt iets heel anders dan zo'n AI die er op het eerste gezicht misschien hetzelfde uitziet. Zo'n AI met wie je kan praten over zo'n zo zo universum. Hé, hey, met deze AI kan je nog over veel meer praten. Ja, maar het is een heel ander soort praten. En ik denk dat dat een essentiële les is voor onze omgang met deze technologie. Dank u wel. Ja, het duizelt me een beetje. Eerst die waarheid... En dan die opmerking van Victor dat wij hem gevraagd zouden hebben om iets provocatiefs op te schrijven. We hebben hem gevraagd om een van zijn gebruikelijke slaapverwekkende voordrachten te houden. <lacht> uh, nou, je wordt bedankt. Ja, dank je. Ja. Graag gedaan. Ja. Um, en ik wilde eigenlijk, ik voel me vandaag een beetje een algoritme, uh, een bescheiden algoritme, heel simpel. Ik heb een model bedacht voor de paneldiscussie, nou let op. Hanna, zou jij willen reageren op één van deze twee sprekers? Goh... Uh, nee. <laughs> <laughs> nou, uh, uh, goh, ja, wat, uh, wat moet ik zeggen? Um... Uh, ik denk dat wat geldt voor... Uh, ja, wat, eigenlijk, wat ik over na zat te denken bij uh, het, uh, de korte lezing van Victor... was, oké, okay, het is niet een model dat gericht is op de productie van waarheid. Maar waar is het eigenlijk wel voor? En dat... Uh, ja, ik, ik, uh, we weet natuurlijk allemaal wat het doet. Maar waarvoor is het geoptimaliseerd? Wat zou het uh, het beste moeten doen? Is dat zeg maar e-mail schrijven of is dat uh, een krant vullen? Uh, dat, uh, ja, ik vroeg me af, uh, het is misschien niet echt een reactie. Uh, <laughs> ik zeg niet dat hij ongelijk heeft of zo, maar dat was, uh, dat was wat me bezig hield tijdens die lezing. Ja, dankjewel. Um, en, nou ja, het is een beetje voorspelbaar, maar ja, nu is Victor aan de beurt. En jij mag ook kiezen op wie je reageert. Um. Oh jeetje, ja, dat had ik misschien natuurlijk al uh, moeten zien aankomen. Dat had je kunnen zien aankomen. Mm -hmm. Nee, ik dacht, jij, ben, jij wil niet voor een AI uitgemaakt worden. Dus je komt nu met iets totaal anders, dacht ik. <lacht> ik uh, ja, ik vind het heel interessant wat. Uh, uh, ik vind het allebei heel interessant. Ik ben heel blij dat er ook iemand bij zit die echt een expert is op dit gebied en die mij kan vertellen als ik onzin vertel. Want dan hoor ik het straks heel uh, heel graag. Uh, wat ik leuk vond uh, uh, aan het verhaal van Hanna is dat uh, um, suggereert dat er, weet je, uh, net zoals de fotografie... wordt van de schilder een andere kant op uh, opdwingt... dat de, de schrijver een andere kant op gedwongen wordt... en dat we teksten moeten gaan genereren die, um, uh, die zo'n AI niet kan schrijven. En ik denk dat ik misschien een klein beetje sceptisch ben... in die zin dat ik niet zo goed weet wat die AI nou... Ik denk dat het makkelijk is om daar iets te overschatten. In de zin dat het makkelijk is om de large language model in ieder geval te overschatten. Um, we weten dat die niet een tekst kan genereren waarvan de kans um, groot is dat die, dat die klopt, waar is, intern coherent, etc. Nou is een literaire tekst natuurlijk niet per se aan het criterium van waarheid onderhevig, maar ergens speelt het toch wel een rol. De meeste romans bijvoorbeeld. Zijn in ieder geval een soort van intern coherent en dat hoeft niet. Maar als het niet zo is, heeft een auteur er meestal goed over nagedacht. He, waar wil ik um, bijvoorbeeld de onbetrouwbaarheid van mijn verteller aantonen... door te, la, he, weet je, door te gaan schuiven met die waarheden, et cetera. Uh, dus ik vraag me af, in hoeverre die large language models nu... zelfs redelijk voorspelbare teksten al kunnen genereren? Ja. Nou ja, daar zitten we dan. Alweer een vraag. En het wordt nu heel lastig. Want ja, dan moet ik eigenlijk, om bij die eenvoud te blijven, aan Jelle vragen of die wil reageren op een van jullie beiden. Maar jullie hebben al op elkaar gereageerd. Dus ik loop nu vast. Kan jij op jezelf reageren? Ja. <lacht> hey, Dat loop, loop ik ook vast. Dat hey, ik ook vast. ik en alle twee de andere uh, uh, uh, presentaties ook. Uh, Heel leuk en uh, uh, ik, vond de, ik vond ook die, die, die metafoor van de schilderkunst inspirerend. Maar ik had dezelfde vraag van, oké, okay, ik weet ook nog niet precies... maar dat, misschien is daar ook een echte kunstenaar voor nodig... om dan, om dan te bedenken hoe, we dat, hoe de kunst nou daar echt op moet gaan reageren. Dat, dat kunnen wij niet hier eventjes uh, ter plekke bedenken. Um, in de laatste presentatie eh, daar ben ik het natuurlijk heel erg mee eens... dat die waarheid geen, uh, geen ontwerpdoelstelling uh, uh, is. Maar ik ben wel een beetje bang dat we, dat we soms ook door kunnen schieten in die, uh, in die vaststelling. Uh, dat, uh, dat het ook weer. Er is, er is ook, mensen spreken nu soms ook van de dangers of underclaiming. Weet je? Er is ook, je, kunt, je kunt vaststellen van oké, okay, ze, ze kunnen dit allemaal niet. En het is best makkelijk nu om voorbeelden te vinden om het model te breken. Het is best makkelijk om hem om, uh, om, om onzin te laten genereren. Maar tegelijkertijd, als ik ook in jouw voorbeeld aan het einde, uh, denk ik het is.. De... Ook fascinerend dat hij, dat hij dus, terwijl hij geoptimaliseerd is voor het genereren van het volgende woord, hè, zoals we dat hebben besproken, dat hij als neveneffect van, uh, van die doelstelling zo ontzettend veel uh, uh, vaardigheden heeft ontwikkeld die, we in ieder geval, die wij als mensen in ieder geval geneigd zijn als te omschrijven als kennis en redeneren. Hè, dus, we, dus in, in de, de redenering ging er mist in ergens over de... Maar ik, ik, ik moet zeggen, ik kon het ook niet helemaal volgen. Hoeveel Hoeveel, hoeveel gele driehoeken er op, op, op, op blauwe kubussen stonden. Hij was daar best uh, menselijk. Dat was uh, ja, ja. Dus, dus, uh, dus, dus uh, ik denk dat we dus niet moeten doorschieten om te zeggen: van oké, okay, het heeft helemaal niets met redeneren en met kennis en, uh, te maken. Want er, er zit wel degelijk een interessante approximatie van, uh, van die vaardigheden in deze systemen. Die ergens, net zoals alle approximaties, ergens wel de mist in gaat. Nou, dat zijn eigenlijk alle drie reacties. Net als uh, de voordrachten waar je ook een hele middag over zou kunnen praten. We hebben trouwens ook aan de sprekers gevraagd om binnen de panelsdiscussie diplomatiek te zijn. Uh, om elkaar wat dat er gaat dus niet, niet meteen direct al te hard aan te pakken. Uh, maar nu uh, gooien we het open. Alleen er zijn een paar dingen uh, die we daarbij in de gaten moeten houden. Eén, dan misbruik ik even mijn uh, spreekrecht als voorzitter. Ik had heel erg gehoopt dat het vanmiddag ook over de ziel zou gaan... De ziel. Ja? Dat wil ik even gezegd hebben. Uh, verder heeft Jelle gezegd, en dat lijkt me een hele goede opmerking, ik voelde me ook aangesproken. Nou, uh, dat we niet vanmiddag veel baten bij gaan hebben om ons alleen maar de haren uit het hoofd te trekken over het vooruitzicht van links en rechts plagiërende enzovoort studenten. Dat is allemaal niet zo interessant. Dus daar, dat is Jelle, he, zegt dat het eigenlijk niet over onderwijs mag gaan vanmiddag. <lacht> um, en ik wilde jullie vragen, want we moeten in. 28 minuten dit oplossen. En dan moet het af zijn, hè, om tien voor vijf. Dus zowel de, uh, de, de vragers in het publiek, uh, of de sprekers in het publiek... als de vragers of sprekers onder de, onder de panelleden... om het kort te houden, dus korte vragen. Het algeriep en zei een vraag van maximaal drie woorden. Dat vond ik overdreven. Maar hou het kort, want dan kunnen we gaan flipperen. Dat is leuk. Ja, dan gaat het stuiteren en we komen er ongetwijfeld niet uit. Maar dan gaat er wel wat gebeuren vanmiddag. Behalve als je vragen over de ziel gaat. Dan mag hij heel lang zijn. <lacht> En dan wil ik nu de, de mensen in het publiek uitnodigen om ja, hun hand op te steken als ze een vraag willen stellen of commentaar willen geven. Wat dan ook. Ik zie al iemand op de eerste rij hier. Ja. De heel heerlijk onderwerp. <laughs> het is niet nieuw, de technologie bestaat al een tijdje. Ik ben een paar jaar geleden als ik bij Bol.com en die zeiden we hebben ons een chatbot geïmplementeerd op de website. En het begint met simpele vragen van gewone mensen, jij en ik... die op de website een vraag hebben over de, over de klantenservice voor, voor de klantenservice van Bob.com. Al lerende van al die vragen gaat hij steeds complexere vragen... snappen en begrijpen en leren en snappen en begrijpen. Feit was, voor de ziel, als hij er niet uitkwam... was er altijd nog een linkje naar echte mensen die de telefoon opnamen... van hé, je komt er niet uit. Dat gaf je dan aan en dan werd je doorverbonden met een echt mens, alsnog. Maar in eerste instantie werd je opgevangen door een chatbot van de website. Wij mensen maken die technologie, alleen het wordt slimmer en slimmer en slimmer. Dat miste ik een beetje. In het verhaal van, we kunnen zeggen, het kan niks, dat produceert onzin. Ook die produceerde in het begin zijn onzin. Alleen op een gegeven moment werd hij zo slim dat die jongen in kwestie, de manager van de klantenservice, zei, als we dat ding nu zouden uitzetten, die hele chatbot zouden uitzetten, 100 mensen vertegenwoordigde die aan FTE... aan uh, uh, uh, werk uh, wat die verzetten. Er was nog steeds klantenservice van 200 mensen. Alleen als ik dat ding uit zou zetten, zou ik er 100 mensen bij moeten nemen om 300 mensen, uh, voor 300 mensen werk te doen. Dus dat is even de kracht plus het lerende effect. Dus hij kan echt al wat, uh, alleen het leert. En het is nog niet perfect, dus daarom vind ik vandaag uitermate interessant. Want er zijn stappen gemaakt, dat zag je ook in jouw grafiek. Daar herkende ik dit verhaal ook in. Zit ik hier totaal naast of... Nee, nou, als ik erop mag reageren, ja, ik, uh, ik, ik, ik ben nooit bij bol.com geweest... dus ik weet niet, uh, ik weet niet precies hoe, uh, hoe, hoe, hoe dat binnen dat bedrijf werkt, maar... Wat, we, wat interessant is, is dat in de, in de eerste kranten stonden berichten... over ChatGPT stond de hele tijd van... oh, nu gaan schrijvers en journalisten hun, uh, hun baan verliezen. Um, en dat, uh, dat lijkt me nog wat voorbarig. Want uh, om echt een goede literatuur te schrijven of echt goede journalistiek te doen... Uh, heb je wel, uh, echt wel een stuk meer vaardigheden nodig. Het, het gekke is dat misschien de eerste mensen die hun baan gaan verliezen... zijn <kijkt> de mensen die bij bol.com een, een, een chatbot aan het bouwen zijn. Omdat de, de technologie achterliggend aan de Chatbots uh, zo radicaal veranderd is in de afgelopen paar jaar. Het is de en en en en en uh, de, de, de markt heel erg gedomineerd lijkt te gaan worden door een paar hele grote spelers. He, dus dat bol.com te klein is om een, om een onderzoeksafdeling in de, in de lucht te houden die dit soort technologie kan bouwen. En dat, is, dat we ook op dit terrein weer allemaal klant moeten gaan worden bij Google en Microsoft. En, en dat, is, dat is ook een groot risico. Maar dus het zou wel eens kunnen zijn dat de eerste mensen die eruit vliegen door deze technologie, AI-mensen de AI zijn. Die dus de, de, de, de, in de, gespecialiseerd zijn. In de de vorige generatie van uh, chatbot-technologie. Ja, hele grote maatschappelijke implicaties kwamen ook al even aan de orde in uh, Hannas bijdrage daar, hè? dus de gevolgen van uh, dit alles voor de werkende mens. Ja, als nou die uh, computer elke keer, ah. als elke keer uh, de voorspelling wordt vervuld in zo'n uh, systeem. Dus je, je hebt een verwachting en dat wordt dan ingevuld. Is het dan niet zo dat naarmate de tijd vordert... en die computer zijn eigen resultaten elke keer gaat zien... dat je in een soort worm komt en dat hij dus uiteindelijk met een aantal eindproducten komt... en dat hij vastloopt omdat hij elke keer zijn eigen voorspellingen ook gaat volgen? Moeilijke vraag, denk ik. Nou, ik zie allemaal... Ja, ik weet niet of ik de vraag 100% begrijp. Gaat het erom dat de computer zijn eigen gegenereerde teksten... weer als leermateriaal opneemt? Ja. Ja, dat is... Uh, maar uh, uh, uh, uh, Vertel me als ik het verkeerd heb. Dat is volgens mij op dit moment niet aan de orde. Er vindt geen uh, real-time uh, updating van dat, van dat model plaats. Uh, en ik vermoed... Ik bedoel, als ik de makers was, zou ik uh, niet uh, mijn uh, nieuwe iteratie van het systeem gaan voeden... met uh, transcripten van de chatbot zelf. Want dat lijkt me inderdaad dat je daarmee in hele vreemde, in hele vreemde loops terecht kan komen. Ja. Maar er, er, wordt wel, er wordt wel gezegd nu dat de datasets die in 2020, 2021, 2022 zijn samengesteld... Dat die, uh, dat, die, dat die nog decennia heel waardevol blijven. Omdat de laatste datasets zijn die vrij zijn van contaminatie. Ja, ja. Van generatieve AI. Ja. Uh, dat geldt niet alleen voor teksten, maar ook voor beelden. Dus er zijn nu zo ontzettend veel beelden online van, uh, van mensen die... Uh, this is human does not exist. Uh, dat soort uh, van, van plaatjes van mensen die helemaal niet bestaan. Uh, en die slechte trainingsdata zijn voor een model... wat, e wat echt moet leren hoe, uh, hoe mensen eruit zien Ja, een van bullshit. Ja, uh... ja. Mag ik? Goed, ja, ik was eigenlijk in de rij achter u, maar. Misschien. Um, een van de redenen voor mij om hierheen te komen vanmiddag is dat ik hoopte een begin van een antwoord, niet, niet de waarheid, maar een begin van een antwoord te krijgen op de vraag wat de afgrenzing is tussen de kunstmatige intelligentie en brainpower. Denk, verzin, associatievermogen enzovoort. Om dat concreet te kunnen testen of er een afgrenzing is tussen artificieel en spontaan. Spontaan in tegenstelling tot geprogrammeerd. Uh, zou ik aan de drie inleders willen vragen wat het verschil geweest zou zijn tussen hun presentatie zoals die vanmiddag hebben gegeven... en als een opdracht hadden gegeven aan GPT om hun inleiding te schrijven, te bouwen, te construeren. Of elk van de drie kan aangeven waar het markante verschil ligt tussen een kunstmatig opgeroepen antwoord... Of ontwerp, zou ik kunnen zeggen. En wat ze zelf neem ik aan voor deze seance die we vanmiddag verzonnen hebben. En dan krijgen we meteen de vraag of we die vraag ook aan die chatbot zouden kunnen stellen. Die in plaats... Hanna, wil jij uh, beginnen? Ja, ik heb dat dus eigenlijk ook gedaan. Ik, heb, uh, ik begon mijn, uh, mijn praatje uh, met uh, de vraag. <lacht> die uh, mij gesteld werd aan ChatGPT te stellen. Namelijk, wat gaat ChatGPT voor verandering teweegbrengen in de literatuur? En het antwoord dat de chatbot gaf was zoiets van... Um, wat was het ook alweer? Uh, uh, de schrijvers ondersteunen door uh, prompts te genereren. En, uh, nou, ik heb het hier staan ergens... Ja. Oh ja, er was ook iets met het. met de horizon verbreden. De communicatie, daar ging het om. Even kijken, wat hebben ze nog meer gezegd voor ons in. Um... Nieuwe manieren om verhalen te creëren en te ontdekken. Nou, kijk, wat het probleem is met deze tekst die gegenereerd is, waarom die ook zo moeilijk is om te onthouden, is dat die extreem generiek is. Uh, dus het is, nou ja, dat, en daar komt natuurlijk ook mijn verhaal op neer, dat je met zoiets generieke teksten kan genereren en geen verrassende teksten. En dat is, wordt hier ook maar weer door bewezen. Dus uh, de kant die ik dan op ga is denken, oké, okay, dit is wat de computer kan wat kunnen wij dan daar tegenover stellen? Dat, uh, dat zou mijn antwoord zijn. Dus je ziet ook dat binnen dat model... Uh, dus als je die vraag aan, aan die uh, LLM stelt... dat die ook alleen maar blijft binnen de verhouding van het bestaande uh, met zichzelf. En dus niet, kan uh, eigenlijk niet een echte voorspelling kan doen. Oké, okay, ja. Ja, nou, ik wil inderdaad ook wel iets zeggen. Ik, twee dingen. Het eerste is, ik denk dat als je de vraag die ik stelde eh, van, uh, hey, uh, ChatGPT kan jij nou echt denken en weet je iets? Uh, die zou die niet beantwoord hebben. Dat wil zeggen, hij geeft wel een antwoord. Hij heeft een soort heel standaard antwoord. Dat denk ik in een soort schil om dat model heen is gemaakt door het bedrijf, zodat als je hem die vraag stelt, je een min of meer voorgegenereerd antwoord geeft. Denk ik. Want ChatGPT bestaat niet in zijn trainingsdata. Maar goed. Um, wat ik eigenlijk wilde zeggen, wat belangrijk is wat ik wil zeggen. Uh, het verhaal, uh, je, je kan een idee hebben die hetzelfde verhaal genereert als ik. Waarom niet? Weet je, dat, dat als hij maar genoeg van dit soort verhalen hoort... kan hij ook zo'n verhaal genereren. U heeft mij gehoord en u heeft de... Uh, en dat zeg ik hierbij nog eens toe. Um, u weet dat ik echt mijn best heb gedaan om erover na te denken... en met iets te komen dat klopt. En dat creëert een bepaalde verhouding tussen ons die je niet kan hebben met een tekst die gegenereerd is door zo'n large language model. Want die tekst is niet gegenereerd onder de paraplu van... hé, hey, ik moet nu zorgen dat het klopt en dat ik iets vertel wat, wat waar is. Dus ik denk dat er in de verhouding tussen u en mij iets heel anders aan de hand is... dan in de verhouding tussen u en de chatbot. Dit ging over de ziel. Ja. Jelle. Ja. Ja. Ja. Ja, ik heb, uh, laat ik het iets anders antwoorden. Kijk, ik heb, niet, ik heb eigenlijk voor iemand die zoveel de laatste weken over ChatGPT moet praten, is ik uh, uh, relatief weinig met het ding zelf uh, gespeeld. Uh, en een ding die, die ons uh, on, on, onderzoekers natuurlijk uh, uh, ergert aan dit, uh, deze, deze chatbot... is dat het zo'n ges uh, gesloten systeem is. Hè? Het is gebouwd door OpenAI, maar dat is de ironischste naam in de geschiedenis van de, van de wetenschap. Dus het is, uh, het is is een gesloten systeem en, en de, de, de, we weten niet welke filters er allemaal omheen zijn gebouwd en wat er nou... Dus wij werken veel liever met andere large language models die wel open zijn en waar we, maar die, die, die iets minder indrukwekkend zijn in hun vloeiendheid. Maar waar we echt kunnen controleren wat er, wat er intern gebeurt en, uh, en ook uh, herhaalbare experimenten kunnen doen. Ja, dus ik heb niet een enorme goede intuïtie over wat het model zou hebben ge gezegd... als het dezelfde opdracht had gekregen als ik. Ja. Mooi, mooi, eerlijk, wetenschappelijk antwoord daar. Ja, ik wou nog even doorgaan over intuïties hebben over waar het heen kan gaan... en waar de limieten liggen van deze um, technologie. En ik wilde eigenlijk op, um, op Hanna's verhaal doorgaan. Ik vond het heel mooi wat je zei van nou, bepaalde vormen van onverwachtheid kun je niet... Nou ja, verwachten van ChatGPT, uh, um, maar ik heb laatst een collega een hele mooie analogie horen maken naar 2016. Toen hadden we um, uh, heet het nou ook alweer? Nou, Het was een soort van deep blue Gary Kasparov, maar dan met go. Dus er was, uh, Google DeepMind had een, uh, een algoritme ontwikkeld. Uh, dat dus won van een menselijke go-speler. En wat in die partij een cruciale zet achteraf bleek te zijn... was een zet waarvan iedereen in real, in real time zei... dit is absurd, waarom doet hij dit? Dit is echt dom, dit is een bug. Hij heeft het niet begrepen. Maar uiteindelijk was dus die totaal onvoorspelbare, rare zet... wel datgene waardoor het algoritme... Uh, dat Go spel heeft uh, gewonnen. En ik vond dat heel erg tot de verbeelding spreken, omdat dat zo mooi illustreert dat we eigenlijk misschien ook niet weten in hoeverre wij een monopolie hebben op het onverwachte en op het creatieve. Ja, ja. Dus misschien niet echt een vraag, maar um, <laughs> het vraagt misschien wel een reactie. Ja, ja, ik vind dat een heel mooie toevoeging. En uh, ik denk ook zeker dat. Uh, ik hint er al even naar, dat juist de dingen die. Um, die de AI misschien heel anders doet dan wij die zouden doen... dat die ook weer een bron kunnen zijn van uh, inspiratie en creativiteit. Uh, dus net als met dus die vlekken op foto's en zo. Um, ja, maar dat is... Uh, ik, ja, ik, ik denk zeker dat je niet kan zeggen dat wij het monopolie hebben op het, op het onverwachte. Nou, dan krijg je natuurlijk ook de lastige situatie van, dat het heel chic is om dan vroeg te zijn... in het herkennen van deze nieuwe creativiteit. Dan wordt iedereen heel zenuwachtig. Ik moet het wel zien als het een nieuwe Loetje Bert is. Of, nee, dat klopt dan weer niet. Loetje Bert was geen chatbot. Dat denk ik niet. Je hebt ja. al die familie-chatbot, toch? Sebastian chatbot uh, Bas... heet ba, die? Bon, ja. Ja. ja, daar nog een vraag. Er werd nu in de discussie een paar keer een aantal zaken gesteld waarvan je een gegeven moment kan zeggen: van wie stelt moet bewijzen. En zou dat dan, refererend aan de W van de KNW, niet de vraag moeten zijn: van waarom geef je dit antwoord? Wat is je bron? Wanneer is wat je zegt niet waar? Een gedicht is geen thermometer. Tegen elkaar kan je zeggen van een gedicht is literatuur en de thermometer is iets een beta-verhaal. En als de chatbot dat niet vertelt, dan zijn we gauw klaar, hè? want dan is het gewoon een uh, gebrabbel. Als die chatbot daar wel positief op reageert, dan heb je in het gunstigste geval een goede directiesecretaris. En jij kan gaan golven en hij schrijft je jaarspeech of wat dan ook in concept... En gaat dan uh, dat wellicht uh, voor een deel gebruiken. Dus met andere woorden, van, moeten die vragen niet daarna komen. Je moet niet één vraag stellen, maar je moet een set vragen hebben. Wat is je bron? Waarom zeg je dit tegen me? En wanneer is het niet waar mm -hmm. wat, je, wat je meldt? En dan zou het wel eens kunnen zijn dat het hij wel gaat leren omdat hij veel van deze vragen krijgt. En ik heb het gevoel dat bol.com op die manier bezig was. Maar goed, dat is mijn privé mening. Victor, zou jij hierop willen reageren en dan gaan golven? Uh, nou, golven kan ik niet. En uh, ik ga nu iets zeggen, maar de echte expert zit naast mij. Um, Voor zover ik het begrijp, kan de large language model je niet vertellen wat zijn bron is. Uh, zo werkt het niet. Bij alles wat hij krijgt worden inderdaad al zijn neuronen geüpdate. En er zit niet een soort log in: van oh, uh, het feit dat ik nu hier, hierop uitkom, dat komt omdat ik toen die en die en die teksten heb, heb gezien of zo. Um, dus de technologie is niet op die manier gebouwd. En je kan natuurlijk wel een, een technologie bouwen die op die manier werkt. Je kan natuurlijk een technologie bouwen die, laten we zeggen... je stelt hem een vraag, hij doorzoekt een heleboel wetenschappelijke papers... haalt daar bepaalde dingen uit, weet je... verwerkt die misschien ook op een, op een large language model-achtige manier... tot een lopend tekstje, maar geeft dan ook die papers aan... waar hij zich net uh, op gebaseerd heeft. Maar, maar zo werkt deze technologie niet. Dus er zit ook niet een systeem van redenen of zo uh, in. Het is niet zo dat er ergens in dat systeem 17 redenen waren... die hij door heeft gelopen om tot de conclusie te komen... die hij nu aan je meedeelt aan Nee nee ja, maar... Nee, nee, want hij kan wel heel goed een tekst genereren waarin redenen worden genoemd. En, en om het <laughs> nog een beetje wat ingewikkelder te maken, dus je krijgt nu inderdaad, je kan nu inderdaad met ChatGPT, die we nu allemaal een beetje hebben leren kennen, kun je dus vragen om referenties aan je tekst toe te voegen. Uh, en die fabuleert hij, dat is dan de technische term. <laughs> ja. Dus uh, er komen referenties bij, maar die kunnen, die, heel vaak bestaande tijdschriften niet eens, waarin die. Uh, uh, <laughs> <laughs> uh, maar we hebben, uh, er is inmiddels ook al, zit wel. In de volgende fase, want Microsoft heeft zijn, uh, zijn search engine Bing nu uitgerust met deze technologie. En daar zit een, een, de, de, een zuster van, uh, van ChatGPT in, die, een chatbot die, uh, die Sydney heet, maar dat mogen wij eigenlijk niet weten. Um, en, uh, uh, en, en die werkt ietsje anders, die werkt namelijk met hybride. Dus uh, met klassieke zoekmethoden zoeken we eerst de bronnen. En vervolgens wordt de technologie gebruikt om, om uit die bronnen een samenhangend verhaal te, uh, te, te zetten. Waar, de, waar degelijk goede uh, bronvermeldingen in staan. Maar het wordt nu wel heel subtiel. Want, uh, want de tekst is nu dus een soort hybride vorm van deel... Uh, klassieke search, uh, zoektechnieken, deel uh, de nieuwe technologie. En er staan dus stukjes tekst in die, die wel degelijk nog steeds gefabuleerd zijn... maar nog moeilijker te herkennen. Dus de, de, uw job als, uh, als fact-checker van de teksten die je dat ding genereert... is eigenlijk alleen maar moeilijker aan het worden. Het is een beetje leren omgaan met willekeur, hè? gewoon loslaten. En dan, uh, daar, in rij vier, daar, ja... Ja, uh, we hebben het erover gehad dat uh, de modellen niet gericht zijn op waarheid. Uh, al, en dat die modellen uh, gebaseerd zijn op werk van hele grote partijen. Als er nou zo'n grote partij is die zegt van wij gaan dit model richten op waarheid. Wat gebeurt er dan? Vrijwilligers. Ja, dan, dan moet je een heel ander model bouwen denk ik. Is de... Ja. Ja, nou ja, dat is dé grote open vraag. Ik, ik, uh, ik werk op een instituut voor uh, logica, uh, taal en uh, in, in, in informatica. En het uh, uh, zou wel eens kunnen zijn dat er weer een hele nieuwe rol is... voor logica in dit soort modellen, om dus... Uh, om dus uh, ook de redeneercomponent en de waarheidscomponent in deze, in deze modellen goed te integreren. Dus de, ja, maar de, daar is nog heel veel werk voor nodig. Dus de, dat is niet iets wat uh, Wat, nu in de, wat waar, waar we in de komende maanden gaan zien, is, is modellen die steeds plausibeler eruit gaan zien. En waar het steeds moeilijker is om ze te betrappen op hun leugens. Maar de leugens blijven er wel in. Ja. <lacht> ze gaan eigenlijk ook toch onvermijdelijk steeds vlakkere teksten schrijven, hoe meer erbij komen. Nee, maar dat is dus niet zo, toch? Want hij reageert niet op zijn eigen gegenereerde teksten. Nee, maar ook niet reagerend op de eigen teksten. Maar hoe meer teksten er als input gebruikt nou, worden. Hij heeft dus iets dat heet de temperatuur. En uh, dat is hoe uh, onwaarschijnlijke keuzes die maakt. Ah, ja. uh, dus uh, hij staat niet ingesteld op altijd het meest waarschijnlijke woord dat genereren. Je, ja, ja. Ja, dat, zou, dat zou hele slechte teksten uh, ja. genereren. Ja, heel subtiel, um, en daarom krijg je dus ook 99 van de 100 keer als je vraagt wat de hoofdstad van Nederland is krijg je Amsterdam te horen en één keer krijg je Den Haag of Rotterdam te ja, horen, denk ik. Ja, dat jij... is mijn, mijn analyse. Maar goed, niemand kan erin kijken, behalve de... de jij wist niet van... dat het Rotterdam is. Nee, ja, sorry. Ja. Ja. Hier een vraag in rij twee. Ja, ik heb een uh, korte vraag. Ik, uh, ik vroeg me namelijk af... Uh, want je hebt nu een hele generatie studenten die uh, gaan opgroeien met uh, ChatGPT En ik vraag me eigenlijk heel erg af... Wat dit gaat betekenen, betekenen, zeker misschien de geesteswetenschappen, waar je heel veel essayvragen altijd hebt. Uh, voor hun uh, kritisch denkvermogen. of hoe ze zich gaan ontwikkelen. Ja. Ik uh, denk dat jij hier. Iedereen uh, zit naar nou, nou, nou gaat het toch nog over onderwijs, hè? Mag dat wel? Dat is Ach goed. Uh, uh, nou ja, ik denk. Um... Kijk, als je, nou ja, op dit moment is het niet zo dat die, dat die AI denk ik, echt een, een serieuze 2000, 3000 woorden paper kan genereren. Maar goed, misschien, misschien komt dat, dat het steeds lastiger wordt om, het, om dat verschil te zien. Um, ja, dan moet je als docent erover nadenken hoe je dat kritisch denkvermogen kan toetsen. Hè, ik bedoel, stimuleren doe je natuurlijk niet alleen bij het laten schrijven van een essay, maar in elk werkcollege en hopelijk in elk college. Weet je? Dat, dat is iets wat elke dag gebeurt. Uh, ja, je wil het ook nog toetsen. En um, ja, goed, dat, dat moet dan misschien op een andere manier. En dat, uh, dat kan natuurlijk heel simpel. Namelijk, je zet iemand in een zaal en dan laat je ze iets schrijven. Ik bedoel, zo, zo triviaal is het in zekere zin. Totdat de bionische ogen uh, met chat-GPT-integratie uh, over de toonbank het... verkrijgbaar zijn. Maar de... zou het ook zo kunnen zijn dat dit oproept tot een ander gesprek tussen docenten en studenten over deze vragen? En over, over ethische kwesties, maar ook over motivatie? Ik denk dat het nog heel moeilijk ook te voorspellen is waar het naartoe gaat. Maar ik, ik denk dat we. Kijk, er is nog een enorme industrie voor edutech heet, dus educatieve technologie. En, en, en dat is nu vooral rekensommetjes en, en, en woordenlijstjes en, en aardeskunde en ik weet niet wat er wat, dat, dingen die makkelijk te automatiseren zijn. Maar alles wat met vloeiende zinnen te maken had, is ontzettend moeilijk ge, geweest altijd. Nou, dat komt nu in de handbereik. Dus we gaan, ook, we gaan ook toe naar... Er komen ook positieve dingen uit. Van de dus uh, de, Ik weet niet hoe het... Ja, ik, vind, ik vind het nakijken van essay's, van stapels, essay's van studenten... Ik, jij vindt dat vast heel erg leuk. Maar Daarvoor zit ik op de universiteit. Dat is denk ik voor heel veel uh, docenten uh, over de hele wereld... is dat echt moe is dat echt zwaar en moeilijk werk... om al die studenten individuele feedback te geven... op de structuur van hun essay. Is. Nou, dat wordt dat is prachtig, dat komt eraan. Dat, dat, dat, je dus, dat je dus ook technologie hebt die, die dus de, de, de gemiddelde student... Een hele goede feedback kan geven. Want als, je dit nou, als je dit nou bovenaan had gezet en, dat had je, en hier mist een argument... dat soort dingen dat, dat, dat, dat, kan, dat kunnen we op, op, op, bovenop deze chatbot-technologie ook bouwen. Ik zou me kunnen voorstellen dat wat je nu zegt, dat laatste voorbeeld... dat dat voor sommige mensen voelt als een, als een tijdbommetje. Um, over de rol van ChatGPT die de feedback gaat geven. Je kan dan ook denken over de situatie van. Nou ja, ChatGPT schrijft en ChatGPT leest. Wat is er dan voor de rest? En daar, de daar menselijke ziel nog... weer. Uh, ah, ja, uh, ja, terug. Van welke ja. rol is er eigenlijk nog voor ons? Ja, ja, dat, ja. Is, uh, en dat, dat is. Dat, dat, dat, de AI heeft op dit moment. Uh, ik, dat is moeilijk om dat gesprek over de ziel. in mijn wereld, uh, de, de, van, uh, de, de, in de AI te voeren. De meest, ja. mensen vinden dat maar een beetje uh, soft. Maar uh, ge ja. gebabbel. Ja. Maar ik denk dat het echt heel belangrijk is dat we nadenken over uh, ja, wat geeft ons eigen waarde. Uh, ja. en dat, uh, en, uh, ja. Bijvoorbeeld in het schrijven en zo, kunstmatige ziel, als we rij drie en dan helemaal achterin, achterste rij. Ja. Ja, uh, Jelle Zuidema zei straks, en dat vond ik een heel interessante opmerking... Hoe we, dat we niet eigenlijk in de blackbox kunnen kijken van hoe LLM's zijn gemaakt. En die zijn eigendom van grote bedrijven, twee met name. Um, hoe gaan we dat reguleren? Want als wij als bijvoorbeeld juristen, uh, regulators niet in die blackbox kunnen kijken... waar moeten we dan op letten om die kennis open te houden? Ja, uh... Als ik dat ook mag reageren. Ik, ik vind dat heel belangrijk dat we dat wel mogen. En ik, ik denk dat dat is nou iets wat we dus wel via regulering gewoon kunnen eisen. Je mag dit soort dingen niet uitrollen over de hele wereld zonder dat er een, een batterij uh, wetenschappers uh, ter plekke in die modellen hebben kunnen kijken. En, uh, dus ik, ik, ik, ik, ik, ik, ja, dit, het is kennelijk moeilijk. Ik, ik, ik begrijp niet zo heel veel van, van de juridische kant hiervan, maar ik, ik vind, ik vind de, de, de regelgeving heel, uh, of de, de, de, de, de, de beleidsmakers daar heel passief in. Van, dan denk ik, nou, waarom, waarom dat, dat, dat kan je toch gewoon, dat gewoon? Dat moet toch te regelen zijn. Dat we dat moeten kunnen dat er auditing mogelijk moet zijn van al die modellen. Ja. Um, ja, maar we hadden eerst een vraag helemaal achterin, daar, die iemand die al een tijd geleden de hand had opgestoken. Daarna gaan we weer naar die kant. Ja, ik wilde een vraag stellen over het bijproduct. Dus is er al nou een verklaring voor het gegeven dat uh, bijproducten van uh, die uh, machines en die AI-systemen waar zijn? Als ze waar zijn, is daar een verklaring voor te geven? En op de tweede plaats. Verwant daaraan valt iets te zeggen over het percentage. Uh, welk, welk, welk percentage van uitspraken. beweringen van AI-systemen waar zijn op dit moment? En zit daar een. zit daar een tendens in? Wordt dat, wordt dat percentage hoger? Uh, dat zijn mijn vragen. Dank u wel. Ja, ik denk dat jij er best op antwoord op nou, kan geven, toch? Nou ja, de, de verklaring is: is kijk, uh, uh, wij. Uh, wij hebben eigenlijk met z'n allen heel weinig intuïtie over wat er gebeurt... als je ongeveer alles wat op internet staat leest. Want geen van ons allen kunnen die, die, uh, hebben die ervaring. Uh, dus We hebben nu te maken met een, een, een generatie technologie... die dus, uh, drie orders van grote meer teksten tot zich kan nemen... meer taal tot zich heeft kunnen nemen... Uh, waarin allemaal kennis gereflecteerd is... dan, dan, dan, dan ieder mens uh, dat kan. En dan gebeuren er gekke dingen. En het dus, dus is, zeggen, we zeggen, we hebben technologie die probeert zo dicht mogelijk dat, dat, uh, dat, dat te, te, te mimikken. Dat is een Nederlands woord daarvoor. Dus het, uh, na, na te bootsen. Uh, dus dus uh, uh, ja, en dan uh, kennelijk is het, is het beste model om, om na te bootsen wat mensen op internet doen. Is een model waarin impliciet toch de grammatica regels van het Engels en van het Nederlands en van het Frans, en de semantische regels en de fonologische regels, en. De, en, en maar ook de kennis van de wereld uh, ja, enigszins gerepresenteerd is. En dus dat is, dat is hoe we dat nu begrijpen. Dat, het, dat het gewoon de, de beste strategie om mensen na te doen. is net doen alsof je, weet, uh, alsof je kennis van zaken hebt. Uh, <lacht> en en, en, en dat, dat zien we gebeuren. Dus, dus, dus ik, ik, ik wilde nog wel een nieuwe metafoor inbrengen. Ik vond de, de metafoor van de schilderkunst heel erg mooi. Maar ik heb zelf ook wel eens na te denken over de metafoor van de, van de film. Uh, de, de opkomst van de film, waarin je voor het eerst bewegende beelden zag. Bewegende beelden, dat, dat zijn natuurlijk geen beelden. Bewegende beelden. Het zijn heel veel beeldjes achter elkaar en ons brein maakt daar een beweging van. En, en zo, zo, zo kijken wij ook naar zo'n zo chatbot die heel veel taal genereert en ons brein maakt daar, maakt daar iets van. En wat we daar, en we, we, we, we schrijven aan zo'n chatbot een soort agency en een soort, eh, een soort eh, intelligentie en een soort eh, toe die er niet is. Ja. Een beetje de apen en de ja. Ja. Dan, ja. ja, Zelfs op internet zijn de meeste zinnen grammaticaal en waar. Zelfs op internet? Zelfs op internet, zelfs op internet. ja. <laughs> nou ja, dat is natuurlijk nog wel de vraag. Want weten we eigenlijk iets over die datasets? Ik heb wel eens gelezen dat ze inderdaad afkomstig zijn van het internet. Maar uh, waarschijnlijk niet al het internet. Uh, ja. Uh, waarschijnlijk zit sowieso heel Wikipedia erin hè, om maar er, uh, ergens mee te beginnen. Want dat is soort van meteen toegankelijk en grotendeels waar. Uh, maar ja, uh... En heel anglocentrisch waarschijnlijk. Hè? Ja. Oh ja, als je vraagt: noem eens tien bekende figuren uit de geschiedenis. dan krijg je eerst drie Amerikaanse presidenten en dan Napoleon en Einstein. En als uh, bonus op het eind krijg je nog ja. een candy. Omdat, ik weet niet of ze hebben geprobeerd over... dat er één niet-Europeaan ja. niet in moet zitten of zo. voor maar... een aantal lekkere vrienden. Ja, toen, aanschappelijke... toen, toen zei ik: oké, okay, maar nu tien beroemde vrouwen. En in die tien de vrouwen zaten, drie Egyptische farao's. Uh, eigenlijk vrouwen ja. waren. Ja, Cleopatra nee, nee, ja. en uh, Nefertiti. En, ja. dat, is een, uh, dat is een lobby, dat moet een lobby geweest zijn. Ja. We <laughs> hebben nog tijd voor twee vragen, denk ik. Eén op de eerste. Uh, ja, ik, ik geloof dat uh, Dan komen we zo bij u. Ja, eerst naar de vierde rij. Ja, ja dankjewel. Um, erg interessante discussie. Ik vind die vraag naar die waarheid eigenlijk helemaal niet zo interessant. Want ik, ik kan me voorstellen in de loop van de tijd dat gewoon steeds dichter daarbij. Komt. Want wij met z'n allen zijn dat model gewoon dagelijks aan de treinen. En dat, dat wordt ook toegespitst op ieder gebruiker. Dus iedereen, denk ik, gaat in de loop van de tijd zijn eigen waarheid als die het weer terugkrijgen. Terug en dan zijn we daar tevreden mee, toch? Het, het idee van die creativiteit, daar wil ik ook even nog op terugkomen. Want um, u zei in uw betoog dat. Um, um, dat het model eigenlijk alleen maar dingen die al bestaan opnieuw kan samenzetten. Dat wordt meestal verstaan als, waar, als, als creativiteit, als creatief, als, als uh, noviteit, um, Als dat nog niet eerder daar is geweest. Dus dat is ook eigenlijk creatief in die zin. De vraag is dan, waarom hebben wij dat nodig? Maar eigenlijk wil ik graag nogmaals terugkomen op die vraag van hoe gaan wij nou mensen uh, leren kritisch te denken? Want het ging niet om het toetsen, het, ging, het gaat om het denken. Want als wij nu, op deze leeftijd, kunnen we terugkijken en kunnen we beoordelen wat uit ChatGPT komt. Maar mensen die nog niet die kennis hebben, die kunnen dat niet. En die, die worden dan daaraan gewend, daardoor dat huiswerk te laten maken. En uh, ja, hoe, nogmaals, die vraag van hoe gaan, gaan wij hen leren om kritisch te denken als het niet meer nodig is. toch niet meer nodig? Die teksten die komen er nog zo uit, het is helemaal, dat is volstaat prima wat er uitkomt. En we hebben het nu nog over ChatGPT 3, nou ja, de, de versie 4 komt er zo aan, dit ja, denk ik, gaat, ik denk dat gaat heel snel heel hard gaan. Ja. Ja, Dank u. Uh, dat is een brede bijdrage. Een, brede bij. een aantal, aantal belangrijke punten. Wil een van jullie daar nog op, op ingaan? Op de kwestie creativiteit misschien? Ja, ik daar kan daar wel iets over zeggen. Ik denk dat uh, het, uh, een definitie van creativiteit als het combineren van zaken... die nog niet eerder met elkaar gecombineerd zijn. Ik denk dat er ook heel veel combinaties mogelijk zijn die niet zinvol zijn. Of die niet... Uh, Toevoegen. Um, dus bijvoorbeeld, ja, je zou een broodrooster kunnen combineren met. Um, nou, noem eens wat, een tandenborstel. En dat is niet. Uh, daar heb je niet zoveel aan. Maar ik denk dat de creativiteit er dus in, um, in bestaat om zinvolle combinaties te maken. En ook om dus. Um, waarschijnlijk dan die combinatie naar een hoger plan te tillen en daarop door te gaan... en misschien uit te leggen waarom dat een zinvolle combinatie is. Ik ben benieuwd misschien... Uh, uh, waar, waar me eigenlijk heel, uh, ik eigenlijk heel erg vaak aan moest denken als ik vragen stelde aan ChatGPT uh, was dat ik een keer... Ik heb ooit eens toelating gedaan aan de Rietveld Academie. En uh, nou ja, dan moet je daarheen en dan moet je werk meenemen en dan moet je daar iets over vertellen. Ik had allemaal werk gemaakt en uh, er waren verschillende toelatingen aan de gang in dezelfde kamer. En ik hoorde achter mij iemand die maar door bleef praten over wat hij allemaal had meegenomen. En ik denk dat, uh, dat dat is iets waar ik heel vaak aan moet denken. Dat iemand die gewoon heel veel materiaal kan genereren over... Een onderwerp. En dat is een, een talent wat ik zelf niet heb. Uh, daarom ben ik denk ik ook redelijk enthousiast over dit hulpmiddel. Omdat <laughs> ik denk, nou, <laughs> eindelijk zal ik, uh, kan ik dat gebrek compenseren. Maar ik denk wel dat, dat juist uh, de redacteur, uh, de innerlijke redacteur, die zegt: dit is zinvol, dit is niet zinvol. Uh, ja, dat moeten we zelf doen. En dat is de creativiteit uiteindelijk. Dat is ook mooi, want die vraag over zinvolheid... die kunnen we ook op die recursieve manier dan weer stellen. Hè? Van Wie gaat dat beoordelen, hoe gaan we dat definiëren enzovoort. Ja, precies. Ja. We gaan naar de laatste vraag van vanmiddag hier op rij 1. Dank u wel. Een korte vraag. Een beetje in de richting van de ziel. Uh, we hebben het nu gehad over de waarheid als criterium... Wat doet een AI-systeem als ze die politieke en morele vragen gaan stellen? En waarom gaat dat waarschijnlijk de mist in? Of zal dat ontoereikend zijn? Nou, ik weet wel wat er gebeurt. Als je ChatGPT politieke en morele vragen gaat stellen... dan zegt hij, ja, daar kan ik niks over zeggen. Of hij zegt, nou... Veel mensen denken er zus en zo over, maar we moeten wel goed uh, rekening mee houden dat moraal of religie of weet je dat soort dingen hele persoonlijke dingen zijn en dat iedereen daar dus zijn eigen overtuigingen over kan hebben. Dus als je vraagt bestaat God, dan zegt hij dit en dan zeg je ja, hoezo eigen overtuigingen? Bestaat hij nou of niet? Ik bedoel, een van die twee is toch de waarheid? Dus ja, een van die twee is natuurlijk de waarheid, maar het is heel belangrijk dat iedereen daar zijn eigen overtuigingen mag hebben en dan komt weer dat, datzelfde rieteltje. En dat is misschien ook wel zo, maar zij is helemaal gebouwd... om daar geen antwoord op te geven. Uh, waarom? Omdat de meeste zinnen op internet wel grammaticaal en waar zijn... maar de meeste zinnen op internet ook geschreven zijn... door dubieuze neonaties in uh, uh, publiek toegankelijke fora. Of in ieder geval genoeg dat uh, als je niet zo'n filter erop zet... er de hele tijd dingen uitkomen waarvan je als bedrijf niet wil... dat je AI ze produceert. Ja, maar hier ja. zou je ook nog wel aan kunnen toevoegen... dat we dan ook kunnen nadenken over de rol van overheden daarbij, bij het genereren van chatbots, afhankelijk van waar die staan en wie er de baas over is. En dan zou het ook een hele andere kant op kunnen gaan, waarin het antwoord niet is, nou, daar lopen de meningen over uiteen. Nee, dat is heel duidelijk. Zo zit het. Ja. Over morele en politieke ja, ja, ja. vragen. En dat is in feite ook al aan de hand. En Anderzijds, is er wat ook een interessante ontwikkeling is, is dat er nu ook alweer de eerste conspiracy theories hierover ontstaan. Natuurlijk juist in de rechtse kringen, die die het gevoel hebben van dat er dus hier een, een superintelligentie uh, opgesloten zit in, uh, in, in zo'n chat chatbot, uh, dat er eigenlijk de, de, de, de superintelligentie, de artificiële intelligentie al bestaat, uh, maar dat het de, dat de, de politiek correct Amerika is die, die onder de duim probeert te houden en ja. probeert in te perken om dus niet al te veel uh, politiek incorrecte dingen te genereren. Dus, uh, uh, ook daar moeten we rekening houden mee houden, dat dat, dat dat soort mensen ook uh, weer uh, helemaal losgaan op ja, uh, hun met deze, een achterdocht. Met deze opwekkende woorden. <laughs> Ik wilde uh, met name de drie sprekers van vandaag heel hartelijk danken voor hun bijdrage op korte termijn. En uh, nou ja, prachtig. Heel hartelijk dank. En jullie?